Onze strijd is niet gericht tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Word jij met moeilijke omstandigheden geconfronteerd? Heb jij hulp nodig op een bepaald gebied en weet je niet waar die hulp vandaan gaat komen? Vandaag de dag moeten christenen met veel serieuze beproevingen omgaan. Sommigen zijn hun werk en voorzieningen kwijtgeraakt. Anderen kampen met ernstige gezondheidsproblemen. Ze maken zich constant zorgen over hoe zij, naast de kosten voor basisbehoeften zoals onderdak, eten en kleding, ook nog de kosten voor medicijnen en doktersbezoeken moeten betalen. Er zijn veel dingen in de wereld die ons bedreigen. Maar onze grootste vijand, angst, is niet daarbuiten. Efesius 6, vers 12 herinnert ons eraan dat we niet strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de vijand van onze ziel. In onze strijd daartegen moeten we ons niet vergissen in de identiteit van de vijand. Gelukkig! is onze onzichtbare God meer dan in staat om met onze onzichtbare vijanden om te gaan. Wanneer we een diep begrip krijgen van Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons, dan realiseren we ons dat Hij altijd voor alles waar wij ons bezorgd om maken, zorg zal dragen. Je hoeft niet bang te zijn voor je onzichtbare vijand. Vertrouw God! de enige die de geestelijke krachten van de duisternis kan verslaan. Laten we samen bidden. Heer, laat me niet vergeten wie mijn echte vijand is. En laat mij niet vergeten dat U almachtig bent. Ik weet dat ik niet alles aan kan wat de vijand op mijn pad gooit, maar U kunt dat wel. In Jezus' naam. Amen.